Yes jongens en meiden, Rico Vroef hier, wereldkampioen kickboksen. Vandaag is het zover, we gaan de 10 in 10 challenge doen en we gaan zoveel mogelijk kinderen in beweging krijgen. Tijdens de NSF Nationale Sportweek gaan we om 10 uur morgens 10 minuten bewegen. Waarom? Omdat sporten niet alleen leuk is en gezond, het houdt je ook fitter en daardoor kan je ook Beter concentreren. Samen met mijn vrienden van Team NL hebben wij 10 oefeningen voor jullie opgesteld. Die jullie lekker kunnen uitvoeren. Dus ik zou zeggen, let's go! Veel plezier! Hoi kids! Ik ben Jaren van Kerkhoff, short trackster. En we gaan vandaag beginnen met de 10 at 10 challenge. Maar ik doe dat niet alleen. Ik doe dat namelijk met deze kinderen van de Kom maar Yay! Nou, perfect! We hebben alleen een beetje weinig ruimte, dus laten we even met z'n allen wat ruimte gaan maken en de stoelen en tafels wegschuiven. Nou super, we zijn er klaar voor en dan gaan we nu beginnen met oefening 1, jumping jacks. Wij doen hem even voor en dan gaan we daarna aftellen en dan kunnen jullie ook meedoen. Dit is oefening benenwijd en armenwijd. En springen. Ja, top jongens, bedankt. Dan gaan we nu beginnen. 3, 2, 1, let's go. Ja, heel goed. Jullie gaan ook goed. Beetjes hoor. Eens kijken welke klas het beste kan. Deze kids geven een goede voorbeeld hoor. Wil jullie ook mee? Heel goed. Ja. Dit gaat hartstikke mooi. Nog even volhouden. Hè? Goed hoor. Doe je benen over. <laughs> Kom op. Ja, gaat goed. En eind, vrienden jongens. Kom op. Iets sneller. En nog sneller. Bijna. Kom op. Yes. Klaar. Poeh, goed gewerkt hoor. Gaan we nu door naar de volgende oefening. Hallo, ik ben Bo Kramer, speelser van het Nationaal Rollstool Basketbal Team. En vandaag gaan jullie met mij de squat doen. Dus we gaan gewoon eens even beginnen. Doe alsof je gaat zitten op een stoel. Dus je zakt eigenlijk met je billen naar achter. En doe maar met me mee, zak hem naar de grond. En dan kom je weer omhoog. En dit gaan we één minuut doen. Zijn jullie er klaar voor? In drie, twee, één. En kom maar door de knieën en weer omhoog. Heel goed. Kijk, dit is goed voor je bovenbeenspieren. Dat zul je wel een beetje gaan voelen straks. Heel goed. Probeer recht vooruit te blijven kijken. Voelen jullie het al een beetje of nog niet? Nee, kijk, allemaal fitte kinderen hier. Goed bezig. We blijven even laag, we blijven even hangen hier. Kijk of dat ook kan. Heel goed, zakken, zakken. Ja, die ga ik wel voelen hoor. Voelen jullie hem al. En weer omhoog, heel goed. Kijk. Ik voel het al wel in mijn bovenbenen, jullie ook? Nu wel, of niet? Maar we houden nog even vol, hou vol. We gaan weer eventjes zakken, en dan blijven we nog weer een keer laag, ja? Dus we gaan naar beneden. Blijf even zitten, zo diep mogelijk. Die handjes van de knieën, want anders zijn we een beetje aan. Heel goed, en weer omhoog. Kijk, heel goed. En blijf squatten, heel goed. Heel goed. Drie, twee, één. Heel goed. Zo, even los schudden die hap. Goed gedaan, goed gedaan. Zo, dit was de squat. Dan wordt het nu tijd voor de volgende oefening. Hoi, mijn naam is Jetsen Plat En we zijn klaar voor oefening nummer drie. Hebben we er een beetje zin in met elkaar? Ja. We gaan beginnen met de plank. We gaan allemaal op de grond liggen. En dan doe je onderarmen zo op je ellebogen en dan doe je, je kont eigenlijk omhoog van de grond af. En dan moet je hem proberen zo niet te, te hoog, want dan word je ook maar en ook weer niet te laag. Dus een beetje in het midden, zodat je hem goed aanspant. Nou, we hebben net de oefening allemaal voor gedaan, dus dan gaan we eraan beginnen. 3 2 1 Ja, en op de grond. En je billen omhoog. Goed omhoog hè? Goed aanspannen. En als je het een beetje zwaar vindt, dan doe je het weer even een beetje zo omhoog. En dan laat je hem weer langzaam een beetje zo zakken. En als hij veel te makkelijk is, dan kan je natuurlijk ook nog één hand naar voren zo doen. Je komt goed omhoog, hè? En naar je andere hand. Allemaal goed je best blijven doen natuurlijk. Het is heel erg zwaar, je mag wel heel even rustig tussendoor stiekem. En dan ga je snel weer goed aanspannen en weer in een goede positie. Nou let goed op hè, dat je goed recht staat. Dus al langzaam zakken we allemaal weer naar beneden. Dus goed recht staan. Klein beetje omhoog mag misschien ook nog wel. En we zijn er bijna nog heel even volhouden. We gaan met elkaar aftellen. 3, 2, 1. Ha! Zo. Goed gedaan hoor. Nou, het zag er allemaal goed uit. En uh, we gaan op naar de volgende oefening. Ja, ja, dit is oefening nummer 4. Ik ben Roy Meijer en we gaan vandaag boksen. Dat ga ik natuurlijk niet alleen doen, ik heb een paar assistenten meegenomen. Jongens, meisjes, verspreid je maar, kom er lekker bij en dan gaan we van start. Oké, okay, zijn jullie er klaar voor? Ja. We gaan om en om met de linkerarm en de rechterarm boksen. Ja, laat me zien. Hop, hop. Ja, en boksen. Oké, okay. en gooi er wat tempo in. Sneller! Ja, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Rechts, links. Ja. En rustig weer. Links, rechts. Terwijl je aan het stoten bent, ga je een klein beetje op je voeten bewegen. Kijk maar wat ik doe. Links en rechts. Links en rechts. Kom een beetje naast me staan. Hoe? Hoe? Dat kan ik goed zien hoe jullie het doen. Ja. Oh, wat een mooie linker directe! Uh. Volgens mij zit jij in mok, jongen jonge Oké, okay. kunnen we een tempo omhoog? Ja. Oké, jongens ho, Gelijk erbij. Hahaha. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Zijn jullie niet moe? Nee! Niet moe? Nee! Nou, dan is het tijd voor de volgende oefening. Succes! Nou, jullie zijn nog supergoed bezig. We zijn aanbeland bij oefening 5. En dat is touwtjes springen. Doen wij hem weer even voor, jongens? Doe alsof je een touwtje in je handen hebt. Draai met je handen en spring over het touwtje heen. Juist! Zo moet de oefening. Zullen we dan beginnen? Ja! ja. Ga aftellen! Drie! Twee, Eén. let's go! We kunnen lekker rustig beginnen. Zo, het gaat heel goed. En wil je het nou wat moeilijker maken voor jezelf? Ga je op één been gaan springen. Gaat jullie mee jongens? Ja, goed zo. Andere been. Heel goed. Jullie gaan ook goed. Even op twee benen. Een beetje hoger springen. En dan gaan we nu benen zo. Ja. Die gaan ook goed jongens. Nog even volhouden. Hou je op twee benen. Even extra hoog gaan springen. Ja. Goed zo. Kom op. Het gaat heel goed. Om en om mijn benen omhoog. Ja mooi. Wat een talenten. Nou nog één keer normaal. En dan zijn we klaar. Goed gedaan jongens. Vonden jullie het leuk? Ja. Jullie ook? Goed zo, dan gaan we door naar de volgende oefening. Oefening nummer 6. Om de armspieren een stukje sterker te maken, gaan we opdrukken. Ik denk dat iedereen dat wel kent. Gaan we allemaal naar de grond weer. Op de tenen en op de handen. En dan gaan we langzaam laten zakken. Tot bijna op de grond. En dan weer omhoog. En als die nou te zwaar is, dan kun je natuurlijk ook je knieën al een beetje op de grond leggen. Dan wordt het iets makkelijker. Zo mag je hem ook doen. En dat gaan we nu voor het echtje doen. We hebben hem natuurlijk goed voor gedaan. Het zag er allemaal goed uit. Dus uh, extra je best doen. Gaan we met elkaar aftellen. 3, 2, 1. yes. En zakken. En weer omhoog. En weer zakken. En weer omhoog. En als het moeilijk gaat mag je je knieën op de grond doen. Hè? En weer zakken. En weer omhoog. Zakken. En weer omhoog. Zakken. En weer omhoog. Ja, nog aan. Ik ga ondertussen kijken of iedereen het wel goed doet natuurlijk. Ja, zakken. En weer omhoog. En daarachterin ook goed je best doen hè. Zakken. En weer omhoog. Hij wordt waarschijnlijk al een stukje zwaarder, maar hou nog eventjes vol. We gaan nog een keertje zakken. En weer een keertje omhoog. Zakken. Ja, omhoog. Kom op hè, volhouden. Zakken. Ja. Gaat hij nog allemaal? Nou, ja, dan gaan we, gaan we nog een keertje zakken. En weer omhoog. En weer zakken. En weer omhoog. En voor degenen die het echt veel te makkelijk doen, die gaan gewoon zo naar de handstand. Zo. En dan weer op de grond. En opdrukken. Nee hoor, geintje natuurlijk. Hartstikke goed gedaan. Nou, super goed gedaan. Heel erg goed je best gedaan. En we gaan door naar de volgende oefening. Met de volgende oefening gaan we onze kikkerbillen trainen. Dat betekent dat we natuurlijk kikkersporen gaan doen. Ik ga even laten zien hoe dat eruit ziet. We gaan daar zo diep als we kunnen in onze hurken. En dan gaan we zo hoog als we kunnen de lucht in. En we landen niet gestrekt, nee, maar weer gehurkt neer. En als we dat achter elkaar doen, zijn we onze kikkerbillen aan het trainen. Oké, okay, oh jullie zijn al bezig, wat goed. Zullen we beginnen? Drie! Twee, één, go! En kikkerbillen sprongen maar. Ho ho. ho, ho. Ho, ho. En blijf zitten, blijf zitten, laag. Laag in de hulken Laat de kikkerbillen maar even banden. Laat ze maar even banden. En dan gaan we weer beginnen. Go! Ho, ho. En go, Harder, hoger. Nog hoger. Geen de kikkermipjes maar. Oké, okay, we gaan allemaal door elkaar springen. Let's go. Woo! Woo! Woo! Woo! Laatste sprong, en klaar, goed zo. Oh. Schud die kikkerbillen maar even los. Ja, dat was hem dan. Klaar voor de volgende oefening? Ja! Let's go! Nou, we zijn al een heel eind. Zijn jullie al moe? Nee! Daar gaan we even verandering in brengen. Oefening 8 zijn mountain climbers. En voordat we die voordoen, moeten we even zorgen dat we goed ruimte achter ons hebben vooral en voor ons. Doen jullie mee met het voorbeeld jongens? Ja! Handen op de grond. Voeten naar achter en om en om één been naar voren brengen. Alsof je aan het rennen bent. Ja, dan kunnen we zo gaan beginnen. Zullen we aftellen? Ja. 3, 2, 1, let's go! Ja, heel netjes. En jullie ook. Jullie gaan goed daar hoor. Welke school zal het beter doen? beetje snelheid erin. Goed zo. Kom op, nog even volhouden. Hey. Voelen jullie het al branden? Ja. Dat is goed. Dan doen jullie goed je best. Handen op de grond. En om en om, het voet daarvoor. Even kijken hoe die andere klassen het doen. Al, oh, die doen het goed hoor. Het gaat veel sneller dan wij, hè? Tempel omhoog. Ja. Goed zo. Ja, dit voel je wel branden, hè? Oh, wat ga Gedaan. En jullie ook. Door naar de volgende oefening. Het is alweer tijd voor de negende oefening. En wat gaan we doen bij de negende oefening? We gaan doen alsof we een bal gaan gooien. En dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Maar ik ben rolstoelbasketbal, dus we gaan de basketbalmanier pakken. En dat is eigenlijk dat je dus een bal in je handen hebt en die ga je schieten. Maar je kunt hem ook naar iemand pasen. Dus die twee gaan we afwisselen. Je mag lekker gaan schieten en je mag gaan Pasen. Zijn jullie er klaar voor? In 3, 2, 1, en begin maar met een schot. 1, 2, kijk, heel goed. En we gaan een beetje gooien en een beetje van links naar rechts. Want he, die bal die komt niet altijd op dezelfde plek en uh, we schieten nog een keer. Kijk, heel goed. En gooi je mag hem ook wel een beetje naar elkaar gooien. Dan dus zie je, komt hij. kijk. Heel goed. En net alsof je die bal hebt. En ook met links en inderdaad wat schijnbewegingen. Dus doen we even alsof we hem daar... Oh nee, En dan gooien we hem toch daar. Heel goed. Dat kunnen we ook als we meerdere ballen hebben. Gaan we met links of met rechts basen en met links. Dus dan gaan we hem omwisselen. 1, 2, heel goed. 3, 4, 5. En nog sneller, nog sneller. Kijk, oh ja, die wordt heel snel. Dan gaan we nog even een hele verre, een hele verre, een hele verre. Ja, goed zo. Dan gaan we nog even, even een goed schot. 1, 2, komt ie. Ja. Dribbelen, zo net als op. Ja, heel goed. En dan schieten. Kijk, komt ie. Ja, heel goed. We gaan weer door de benen. Dus door de benen dribbelen. Dribbelen. En dan komt het schot. 1, 2. En hij zit. Ja, yeah! heel goed. Goed gedaan, jongens. Er zijn heel wat ballen ingegaan. Het wordt tijd voor de laatste oefening. Ja, we gaan naar de laatste oefening, jongens en meisjes. Maar dit is wel een heel moeilijke oefening. Dus ik ga hem even eerst voordoen. Want we gaan namelijk hinkelen. Hinkelen op één been. En dan gaan we zo ik tussendoor wisselen naar het andere been. Goed opletten, dit is geen makkelijke oefening natuurlijk. Zullen we aftallen weer met z'n allen? Drie, twee, één, go! Hinkelen maar! Wissel van been! Links, oh! Heel mooi, goed gedaan! En go, let's go! Doorgaan! Links, hinkelen, hinkelen, hinkelen! hinkelen. Oh, ja, ja, ja! Woe. Hoger hinkelen! Uh, uh, wissel van been. Rondje draaien. Rondje draaien van been. Nog een rondje. Wissel van been. Andere kant rondje op. Ja. Oké, okay, snel en krap. een de Klappen voeten in de grond, Makken gat in de grintvloer. Let's go! Oh, oh, oh. Wissel van hoe? been. Papa papa papa Let's go! Ah, ah, ah. Ah, ah. Pak de maar op in de lucht! Zee! Feestje! Drie, twee, 1! Dit was hem dan! Dit was de laatste oefening van de Tent Jongens en meisjes, fantastisch meegedaan. Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer. En aan de rest, allemaal opgehinkeld! Hey! Yes, toppers, wat hebben jullie dit weer supergoed gedaan. Ik ben trots op jullie. Dit was de NOC NSF Nationale Sportweek Ten Ten Challenge. Jullie waren geweldig. Maar het moet natuurlijk niet alleen bij deze keer trainen en sporten blijven. Ga uitvinden wat jij en wat jullie leuk vinden. Dus het kan zijn voetbal, buitenspelen, bevinden, tennissen. Het kan van alles zijn, maar zorg gewoon dat je lekker in beweging bent. Oké okay, jongens, tot de volgende keer. Doei! doei.